Jouw online collectebus is een persoonlijke pagina waarop je kunt invullen waarom je voor de Doorkas voedselactie collecteert en wat jouw streefbedrag is. De pagina houdt bij hoeveel je al hebt opgehaald. Een online collectebus is in een handomdraai aangemaakt via www.doorkas.nl slash collecte voor voedsel. Met één klik op de knop deel je jouw collectebus met al je vrienden en familie.